Ja, echt de ongelukkigste tijd uit mijn hele leven. Altijd, iedere keer weer. Ja, kut. <laughs> Gewoon echt kut. Daar heb ik altijd last van. Altijd. Oh, dat is echt helemaal niet fijn. Want je wil slapen en je bent heel erg moe, maar het lukt niet. Maar je hebt ook geen zin om wakker te blijven en om iets anders te gaan doen. Plafonddienst hebben, ofwel dus echt niet kunnen slapen nadat je een avondje drugs hebt gebruikt. Dat komt voor bij middelen die een stimulerend effect hebben. Dus die hebben... Tijdens het feest of waar je ook drugs gebruikt, uh, het effect dat je meer energie hebt, dat je langer door kunt gaan. Al die effecten waarom mensen dat middel gebruiken. Maar ja, op het moment dat je wil gaan slapen, dan wil je langzamer gaan, minder energie hebben en tot rust komen. Maar ja, die hersenen staan nog aan door die vooral langwerkende stimulerende stimuli de middelen zoals speed of kookwerk wat minder lang. Maar als je dat weer vaker een paar keer op de avond doet, kan het ook nog wel lang doorwerken. Dus dat zijn wel vooral de middelen waardoor mensen daarna een plafonddienst hebben. Ja, natuurlijk. Ik, ik, uh, speed is een heel goed voorbeeld. Uh, ik vind het moment van het gebruiken van speed uh, heerlijk. Ik voel me helemaal top. Maar het is wel een druk waar je niet van kan slapen. Ik ben gewoon... Ik sla gewoon een nacht helemaal over. Terwijl ik helemaal kapot ben. Ja, zeker. Zelfs een keer, dat is, kan je gewoon terugzien bij het rugklap. Want we hadden een geniale vraag, kan je slapen met speed? Ja, ik draai heel vaak plafonddienst. Ook omdat ik best wel eens vaak zeg, nog één nakkie en dan gaan we naar huis. <laughs> dus dan... <laughs> ja, dat is echt het domste wat je dan kan doen. Ja, ik was de gelukkige. Dus wat gingen we doen? Twee lijnen speed en ik mocht gewoon direct naar huis. Dus gewoon niks doen, geen dansje, geen gezelligheid, niks. En toen gewoon kijken hoe lang het ging duren voordat ik in slaap viel. Nou, Spoiler, uh, niet in slaap gevallen. Slaap is heel belangrijk voor menselijk lichaam. Je moet mentaal dingen verwerken, maar ook je lichaam moet kunnen herstellen. Dus als je een nachtje overslaat, gaat dat herstel langzamer of misschien helemaal niet. Het werkt ook niet om slaap in te halen. Zorg er in ieder geval goed voor dat je snel weer in een goed ritme uh, komt waarbij je goed diep slaapt. Ja, ik zie gelijk dit. Ik weet of meer mensen dit hebben, maar ik krijg altijd die aap als ik dan naar het plafond kijk die dan zo doet. Met twee van die gouden... En dat gewoon non-stop. En dan denk ik, wauw, hij is er weer. Ja, je ziet een beetje kleurtjes en je kent dat toch allemaal wel. Dat als je heel hard zeg maar zo op je oogballen duwt dat je dan op een gegeven moment kleurtjes ziet dat als ik niet kan slapen en ik heb drugs gebruikt dan komt hij zo hey heb je me gewist? <lacht> ja dan doe ik mijn ogen dicht en dan ga ik ergens over nadenken en dan tien seconden later ben ik alweer vergeten waar ik over nadacht en dan komt er alweer een nieuw onderwerp en dat gaat gewoon de hele tijd zo verder ik slaap ik slaap gewoon niet nee als bijvoorbeeld speed begint uit te werken dan uh, voel ik me in mijn hoofd soms ook een beetje naar of zo. Dus ik kan niet slapen, dat is naar. Maar in mijn hoofd zijn het dan ook soms wat negatievere gedachtes. Als je nou plafonddienst hebt, nadat je een stimulerend middel hebt genomen... ja, dan kun je dus niet slapen. En wat je vooral niet moet doen... is je daar dan weer heel erg druk over maken. Dus net zoals met sowieso, als je niet kunt slapen... probeer niet te hard alsnog te kunnen slapen. Je hebt er op dat moment gewoon even zelf niet meer heel veel controle over. Dat komt door dat middel wat je hebt gebruikt. Die is op een gegeven moment ook weer uitgewerkt. Misschien dat je die avond minder of misschien zelfs helemaal niet slaapt. Morgen zal je hartstikke moe zijn en val je gewoon weer in slaap. Dus piek er daar niet te veel over. Als ik plafonddienst heb, ga ik altijd de bacinaria kijken. <lacht> daar word ik altijd heel zen en vrolijk van, ja. Ja, ik heb ooit een keer gehoord dat het dus goed is om helemaal je lichaam af te scannen. Dus dan begin je bij je tenen en dan denk je, je tenen, die zijn, daar zit nu nog heel veel spanning in, die worden slap. En dan ga je naar de bal van je voet en die wordt ook slap. En dan ga je zo ieder ding ga zo heel langzaam af. En dan ja, doe je dat gewoon 800 keer en dan hoop je dat je ooit een keer in slaap valt. En uh, het is niet, hoef je niet zo na te denken, weet je wel. Je kan hele moeilijke documentaires dus of films gaan zitten kijken, maar dan, ik, dan snap je er toch niks van. Dus ik probeer altijd gewoon lekker iets kinderlijks, iets eenvoudigs te kijken. En uh, ja, ik vind Bastien en Adriaan, dat is wel echt nice. Dus dat probeer ik wel altijd op te zetten. Uh, en dan denk ik altijd, vaak daarna in slaap? Maar dan vind ik dat eigenlijk ook wel zo spannend en leuk, dat ik altijd blijf kijken. En heb ik gewoon heel die serie uitgekeken. Ja, schaafjes tellen probeer ik wel vaak te doen. Maar vaak dan uiteindelijk veranderen die schaapjes gewoon weer in die aap. Ja, er is gewoon niks, er is echt niks wat ik, wat ik kan doen. Wachten totdat de slaap komt. En dan, soms heb je geluk en dan dompel je een beetje half in, maar dan toch ook weer niet. En dan ben je weer wakker en dan denk je, oh ik sliep bijna, oh nee toch niet en uh, het is gewoon... Ja. Wat ik dan doe is gewoon liggen. Ja, ik wou dat ik tips had of zo, maar... Je hebt gewoon echt niet gewoon minder speed gebruiken. Sommige mensen denken dat dat dan misschien helpt om uh, wat alcohol te drinken of uh, sigaretten te roken, omdat je zo onrustig bent. Nou, alcohol drinken in combinatie met slapen is geen goed idee, omdat dat sowieso de kwaliteit van je slaap dan veel minder goed is en je moet. Uitrusten, je moet herstellen, je moet weer gezond worden. Dus ga geen alcohol drinken om in slaap te kunnen vallen. En roken, veel mensen weten het niet, maar dat is een upper. Tabak is een upper. Dus daar zul je alleen nog maar meer wakker van worden en uh, niet van kunnen gaan ontspannen. Dus dat is geen goed idee. Na een slapeloze plafonddienstnacht de weg op gaan, dat is niet zo slim. Want zo'n slapeloze nacht heeft eigenlijk hetzelfde effect op je als dubbele toegestaande hoeveelheid alcohol. Je kan dan niet meer accuraat reageren op prikkels en het is dus ook een grotere kans dat je dan een ongeval veroorzaakt. Want stel nou dat jij de weg op gaat zonder slaap, terwijl je donders goed weet dat je niet hebt geslapen en je veroorzaakt dan een ongeluk, en dat betekent dat je strafbaar bent.